Zo, so, daar zijn we weer. Terug van weg geweest. Um, ik had jullie natuurlijk nog een video beloofd uh, over mijn ervaringen uh, bij IT Nation in Londen. Uh, in de tussentijd is er nog wat een en ander gebeurd. Uh, ik had al een uh, vlogstijlvideo uh, opgenomen tijdens mijn vakantie. Om even aan te geven dat dingen niet helemaal zijn gelopen zoals ik ze zo had verwacht. Um, en daarover deze week meer. Goed. Ik had jullie dus nog beloofd om eventjes te laten weten hoe het nou precies is geweest in Londen. En nou ja, zoals nogmaals eerder aangegeven, ik werd helaas ziek. Uh, maandag en dinsdag geweldig leuke dagen. Uh, maar de dinsdagavond werd ik een beetje... Mm, ik denk, oh nee, het zal toch niet? Maar uh, jawel. En woensdag uh, ja, kreeg je mij eigenlijk niet uit bed. Uh, Toen maar mijn vlucht omgeboekt en weer teruggegaan naar Nederland. Om daar maar als een zielig hoopje in bed te gaan liggen. Um, dat gezegd hebbende, um, nogmaals, maandag en dinsdag waren fantastisch. Um, en ook een heleboel van opgeschoten. Het leven lang leren is natuurlijk geen uitzondering zeg maar, in de IT. Ik denk dat we dat steeds en steeds meer gaan zien, zeker met de technologische ontwikkelingen die er allemaal zijn. En dan is een partij die zo'n beurs host, toch wel heel erg fijn op te hebben, omdat die allerlei experts uitnodigen uit de branche om ...nou ja, ons eigenlijk te vertellen wat er allemaal in de branche gebeurt. De partij die ons uitgenodigd heeft heet ConnectWise. En ConnectWise is een leverancier in onze branche die een systeem maakt... ...of eigenlijk hebben we flink wat systemen overgenomen in de tussentijd... ...maar hun, hun core business is voornamelijk het PSA, wat Professional Services Automation is... ...wat wij gebruiken om dienstverlening te leveren aan al onze klanten. Um, zonder dat systeem, of in ieder geval zonder een soortgelijk systeem... Uh, ...kunnen wij eigenlijk niet fatsoenlijk ons werk doen. Uh, je hebt te maken met uh, tickets, met het bijhouden van... Uh, ...wat we allemaal verkocht hebben. Uh, nou, noem het eigenlijk het ERP voor een IT-bedrijf. Nou, zonder zo'n soort systeem kunnen we natuurlijk niet. En wij hebben gemerkt de afgelopen tijd... ...dat wij tegen wat limitaties aan zijn gelopen van ons huidige systeem. En dus, connectwise, uh, to the rescue... Uh, gaan we overstappen naar het systeem van ConnectWise. En naar aanleiding van dat hele sales traject hebben zij gezegd, joh, weet je wat, kom naar Londen, kom naar ons evenement IT Nation. Dan vertellen we je van alles over het systeem, over wat er allemaal in de industrie te vinden is. Nodigen we experts uit, maken we er een leuke tijd van. Um, top. <laughs> Zoals ik al zei, het PSA is dus eigenlijk het erp systeem van een IT-bedrijf. En wij gaan dus overstappen naar een systeem van ConnectWise, waarmee we een nog betere klantenservice kunnen leveren. Eigenlijk zit het hele traject van, uh, van start zeg maar, helemaal tot en met eind van uh, zeg maar, een offerte tot aan het uitwerken van een project. Het hele verhaal zit in het systeem, waardoor we makkelijk overzicht hebben van waar we precies staan in, het, in een traject. Nou ja, en uh, wat er eventueel nog moet gebeuren. Maar goed, genoeg over ConnectWise en uh, het hele verhaal daar. Uh, IT Nation uh, in Londen dus, was fantastisch leuk. Heel veel mensen ontmoet die ik eigenlijk tot nu toe alleen nog maar digitaal gesproken had. Uh, wat handjes kunnen schudden, wat, wat vriendelijke gezichten kunnen ontmoeten. Mensen die ik heb leren kennen via een forum van, nou ja, all over the world, zeg maar. Uh, uh, leuk om mensen daar gewoon ook tegen te komen en te spreken over hun ervaringen en over wat zij allemaal meemaken. Het schept gewoon best wel een band en het geeft een boel meerwaarde omdat je elkaar kan helpen verder te komen. Nou goed, eigenlijk is het teveel om op te noemen wat ik er allemaal geleerd heb. Um, dat zou een ellenlange video gaan worden, daar heeft niemand zin in denk ik. En dan misschien wel een vraag om deze video mee af te sluiten is, wat voor systeem wordt er in jullie branche gebruikt? Ik ben heel nieuwsgierig, kun je me alsjeblieft laten weten in het commentaar hieronder. Dan gaan we daar verder over kletsen. Ik zie jullie in de volgende video.